Zit jij ook vaak met uw handen in uw haar als je de gsm-facturen van je bedrijf moet betalen? Of als je door de berg papierwerk worstelt? Of als de helpdesk je wetenschappelijk dus vakkundig negeert? En wel, hier is de oplossing. Mobile Vikings for Business. Je bespaart tot 33% zonder gedoe. Contracten doen we niet aan mee. Bij ons beheren je abonnementen in een mum van tijd. En heb je de snelste helpdesk ter wereld tot je beschikking? Ontdek nu Mobile Vikings for Business en maak je werk onmiddellijk een pak makkelijker.